Ik zin in en Blondie is vandaag heel liefjes, dus dat is wel fijn. Nou, we hebben springflotjes gemaakt volgens de methodiek van Bianca en Daniela. Ik zeg, er is nog wel wat ruimte voor verbetering, maar voor een eerste keer zit het er maar in. Ja. Hij gaat er niet dat De Dank je. Zo rood, rood, ja, zo zit ook al rood, rood. Twee keer foutloos, dus dat betekent dat ik de barrage mag rijden en ik ben de vierde van de barrage en dat, is pas heel... dat duurt nog heel lang. Ja, Tess staat helemaal alleen. Tess is nog niet in een eentje equipe. Nee, waar is de rest van je equipe? We gaan over tot de prijsentwerking van de e prijzen. Derde deze keer is geworden Stal Gabel 2 met Noordje Bredewold, Anne Rinkoog en iemand Pikkel. Vanaf door blondie, dat levert behoorlijk wat stress op, dus dingen lukken nu even niet. Geef niet ontspannen, chillen, dan komt het hopelijk zometeen gewoon goed.